Veelgehoorde vraag is, waar vind ik mijn FTP-gegevens? Nou, goed nieuws. Um, zodra je inlogt binnen mijn Papix en dan de wachtwoordenkluis opent, hier linksonder, um, vind je de gebruikersnaam en het wachtwoord van jouw FTP-account. En met die gegevens kun je dus inloggen. Um, in deze video dus, uh, laat ik je dat zien hoe je dat doet via Valzilla. En um, welke gegevens je daar precies bij nodig hebt. Nou, om te beginnen open ik Valzilla... Um, we hebben een hostname nodig. Nou, dat is bijvoorbeeld het domeinnaam van jouw website. Die vullen we hierin. Dan het gebruikersnaam. Die vullen we hierin. En dan het wachtwoord. Die hebben we hier. En dat... Uh, oh, ik was iets te snel. Dat vullen we zo in. En dan klik ik op snel verbinden. Vervolgens vraagt hij of ik het certificaat um, wil vertrouwen. Um, in dit geval weet ik dat alles goed is. Dus klik ik op oké. Okay. Um, in principe is dat een taak voor ons om te monitoren of dat goed zit. Dus daar is ook maar niet heel druk om maken. En zoals je nu ziet is FTP geopend en in de map public HTML kun je je website aanpassen. Kortom, kind kan de was, um, binnen de wachtwoordenkluis vind je alle gegevens en met Valzilla ben je zo ingelogd. Nu is de taak aan jou om te verbinden met FTP. Succes.